Ik vroeg aan de experts wat hun visie was van de tweede helft van het jaar. Daarnaast kan jij kans maken op een golfkliniek bij Raad het Aandeel. Vind je het interessant? Like de post, deel het met anderen. Abonneer en volg ons op socials. Zet je notificaties aan. nieuws: Visie van Aloys Matthijssen, Money to Work. Nou, ik moet je zeggen, uh, ik ben daytrader eigenlijk van beroep. Eigenlijk moet ik zeggen dat ik derivatenhandelaar ben. Ik ben ooit begonnen als marketmaker op de optiebeurs. Maar ik heb me nu gespecialiseerd in daytrading. En een daytrader die moet eigenlijk geen mening hebben over de markt. Dat is natuurlijk een heel afwijkende mening dan de meeste mensen hier op deze beurs. Maar als daytrader moet je eigenlijk openstaan voor elke beweging. Of de beurs nou omhoog of omlaag gaat, maakt niet uit. Je moet gewoon meegaan met de beurs. Ik zeg wel eens, de beurs is net als een baas die zijn hond uitlaat. En de baas, dat is de beurs. En die hond, dat ben ik. En je moet gewoon meelopen met de markt. Dat is eigenlijk wat een daytrader moet doen. Dus daar vandaan dat je eigenlijk ook als je gaat zitten als daytrader, moet je geen mening hebben over de markt. Je moet nee. heel goed naar je grafiek hebben. dat moet je natuurlijk wel doen. Je moet verstand hebben van de grafiek, je moet de informatie eruit kunnen halen die erin zit. En aan de hand daarvan doe je eigenlijk gewoon dat je moet doen wat je moet doen op dat moment. En dat kan totaal in tegenstelling zijn tot wat misschien de grote trend is van de markt. En zo ga je dus als daytrader eigenlijk uh, zonder visie. Maar natuurlijk wel met kennis van zaken. Ga ja aan de slag? Visie van Martijn Rosenmuller van Eck. Ja, zoals gebruikelijk ben ik niet heel erg van de voorspellingen. Maar uh, wat ik wel weet is, uh, we hebben afgelopen afgelopen jaar een woordelijke boerige periode gehad. Uh, ik verwacht eigenlijk dat uh, de rust wel een beetje kan bedekeren. Ik. ik denk wel dat je als belegger in ieder geval voorbereid moet blijven om toch nog wel een, uh, ja, laten we zeggen, een soort Black Swan event wat zou kunnen gebeuren. Uh, de Oekraïne, de situatie daar is natuurlijk verre van zeker. Uh, als het daar uh, beter gaat hè, dan we nu denken, dan zou dat best wel een soort opluchtingseffect kunnen hebben. Hè. Wellicht een soort relief rally, uh, laten we dat vooral hopen. Niet alleen voor de beleggers, maar vooral voor de Oekraïne zelf. Maar mocht het daar verder uit de hand lopen, ja, dan zou ook de tweede helft van dit jaar toch nog wel eens een beetje tegenvallen kunnen vormen visie van Martine Hafkamp, Tessa. We zijn net begonnen en de eerste dag is niet zo goed volgens mij van de tweede helft van het jaar. Ik denk dat de beleggers heel erg onzeker zijn, dus dat dat nog wel een tijdje doorgaat. Je ziet nu een beetje recessiehanks in de markt komen. Uh, ja, nou ja, dat, ja, dat is nooit leuk, maar ik denk dat je ook daar niet veel naar door moet laten leiden. Als je naar de wat langere termijn kijkt, dat het allemaal positief is. En er zijn ook heel veel bedrijven die zijn inmiddels zoveel afgestraft. Eigenlijk vanaf hier... Uh ...toch wel beter moet kunnen gaan. Alleen ja, we moeten even wachten op het cijferseizoen. En dan kunnen we weer eens verder kijken hoe het echt met de bedrijven ervoor staat. Top. Nou, nee, is inderdaad wel positief. Uh, nou, of we nou positief het jaar uit zullen gaan, dan moet er wel heel veel gebeuren. Ja. Maar we hebben natuurlijk een paar supergoede jaren achter de rug gehad. Hè. Dus er hoort altijd wel eens een minjaar bij. Hè. Maar er gaan heel veel beleggers vergeten, denk ik. Visie van Tom Lassing, Beursbox. Verwachtingen, ja. AEX, ik denk dat we nu al... Uh, richting de bodem aan het gaan zijn, maar ja, Oekraïne kan natuurlijk wel wat schrik gaan geven. Uh, maar ja, echt veel naar beneden. Ik verwacht het niet, maar het is niet zo dat ik mijn geld volop zou zetten. Uh, oh, het goedmarkt. Die zit wel redelijk op de top. Daar ben ik wel een beetje bang voor. Die zal zeker wel uh, blijven stagneren. Misschien zelfs zal gaan dalen de komende tijd, dus daar moet je een beetje rekening mee houden. Ja, verder, de economie is, is wat mij betreft een eng verhaal aan het worden. Want als de gaskraan dicht gaat, krijgt Duitsland een probleem en Nederland ook. Dus ik denk dat we er toch wel rekening mee moeten houden dat het bewegelijk gaat worden. Dat moet ik zo te zeggen. En beweging is goed voor handelaren, dus je hoeft er niet negatief van te worden. Maar als je alleen maar omhoog wil, ja, dan wordt het wel een heel lastig verhaal. Visie van Nico Bakker, BNP Paribas. Nou, zelfs ik kan het niet voorstellen... Maar mijn modellen, en met name mijn termijn modellen, die geven aan dat we aan de voorraad moeten staan van best wel wat bodem, Dus we gaan aanstampen en dat moet sowieso de opmaat zijn voor een mooie beweging omhoog. En als mijn modellen niet bedriegen en de markt die houdt zich niet aan de spelregels, dan denk ik dat we een heel mooi tweede helft van het jaar gaan krijgen. Beter, absoluut beter dan de eerste helft. Want die, dat was natuurlijk niks hè. De eerste helft van het jaar was heel slecht. Het is allemaal heel somber gestemd over, over beleggen. Maar de tijd gaat keren. Dus als er nog ruimte is in je portefeuille, zoek naar de betere instappen. Want die gaan komen. En ik denk richting het jaar door dus dat we een heel leuk eindjaar zullen zien. Gelukkig iets positiefs. Positief, ja. Een ja, het aandeel.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 Het krijgt een koopadvies en grote banken, Citigroup en JP Morgan Chase hebben zelf al aandelen van dit bedrijf aangekocht. Nu jij nog, maar waarschijnlijk investeer je er al dagelijks in. Doe mee en maak kans op één van de tien plekken op de golfclinic van 2 uur. Professionals geven je op golfbaar waterland in Amsterdam-Noord les en een blik op de world of golf. Vind je het interessant? Like de post, deel het met anderen. Abonneer en volg ons op socials. Zet je notificaties aan. Kuske bedankt haar vrienden. Van ek, like it, adviezen zijn gegeven op persoonlijke titel en onafhankelijk van Kuske tot stand gekomen.